De zomer komt eraan en we willen er natuurlijk fantastisch uitzien. En het zou super rot zijn als je de zomer ingaat. Met het gevoel dat je de hele tijd je armen omlaag moet houden. Omdat je onzeker bent over je oksels. Nou had ik vroeger echt last van rode beeldjes en roodheden. En zagen mijn oksels er ook niet fijn uit. Maar ik heb echt. Alles uitgeprobeerd, alle tips van de wereld die er bestaan. En ik ga je in deze video uh, zelf tips meegeven die voor mij heel erg goed hebben gewerkt. Waardoor ik echt fantastisch mooie oksels heb gekregen. Dus ik hoop dat je er iets aan zult hebben. En dat jouw oksels gewoon ja, net zo mooi worden als jij zelf. Oké, okay, uh, het begint natuurlijk allemaal met scheren. Uh, we scheren allemaal, tenminste dat denk ik de meeste vrouwen scheren. Sommige mannen scheren ook of die trimmen hun haar. Um, Trima is best wel een dingetje, want uh, mannen die echt zo'n dikke bos met oksel hebben, dat kan. Dat, ja. Dat, uh, dat kan echt niet. Maar vrouwen die ook zo haar hebben, ja, ik hou er ook niet van. Ik heb jarenlang in de kledingzaak gewerkt en soms had je als vrouwen die hadden echt zo'n ja, gewoon zo'n heel bos onder hun armen en het ziet er gewoon niet charmant uit. En zeker als je ja, jurkjes draagt, net zoals deze um, ja, zonder mouwen dan wil je ook gewoon je je arm in de lucht kunnen gooien en dat het er gewoon nou, ja, gewoon mooi uitziet. Um, uh, dus ik heb heel veel schimmetjes uitgeprobeerd. Ik gebruikte vroeger altijd die van Venus uh, Venus moet ik zeggen, met zo'n verzorgende strip. Maar ik kwam er juist achter dat ik daar uitslag uh, van kreeg. Die Aloe Vera strip. Dat werkte juist in het nadeel. Misschien dat er, omdat er heel veel bacteriën aan bleven kleven ofzo. Maar ik kreeg er echt enorm uitslag van. En tegenwoordig gebruik ik eigenlijk de goedkoopste mesjes die er bestaan. Laser 2. Ja, ja. <lacht> Je kunt ze kopen bij de, even denken, bij de Op is Op voordeelshop. 11 bij de Big Bazaar, zoiets. En ze kosten 99 cent. Ze zijn gewoon prima mesjes. Geen poespas, wegwerpmesjes. Met twee mesjes. Ze zijn super scherp. Uh, ze scheren gewoon heel fijn. Uh, je krijgt je oksels en benen er heel glad mee. En uh, nou, ze kosten geen drol, dus uh, ideaal. En uh, hiervan krijg ik geen uitslag. Ik kan er zo'n zes keer mee doen. Daarna worden ze wat botter en dat merk je vanzelf. En dan gooi je het weg en dan pak je weer een nieuwe. Er zitten er tien in zo'n verpakking. Kost echt niks. En ja, ze bevallen me gewoon echt super goed. Dus uh, kies goede mesjes. Uh, ik reageerde dus helemaal niet goed op die verzorgende strip van Venus mesjes. Maar ja, misschien vind jij dat wel heel erg fijn. Dan moet je er vooral mee doorgaan. Voor mij was het gewoon niks. Nou, waarmee kun je scheren? Um, ik pak altijd gewoon um, ja, douchegel. Ik ben niet zo moeilijk. Soms ging ik zelfs droog, gewoon een beetje water, verder niks. Um, het is wel fijner voor je huid als je eerst gaat douchen dat je poriën gaan openstaan, dat die hartjes ook wat zachter worden en ze daarna pas weg te scheren. Anders is het best wel ja, heftig voor je huid. Uh, daarnaast transpireren we in de zomer natuurlijk ook een stuk meer. En um, wat ik vooral merkte is dat als ik dan had geschoren. En ik spoot meteen deodorant op. Dan kreeg ik daar ook echt heel erg uitslag van. En uh, roodheden en dergelijke. Want je huid wordt toch beschadigd als je net hebt geschoren. Dus uh, gebruik dan iets zachters. Ik heb nu een... Uh... Roller ontdekt van Odorex. Uh, die zijn niet echt duur, 2,50 euro of iets dergelijks. En um, dat werkt gewoon zoveel meer verzorgende voor je huid. En het prikt ook niet zo, want als je net hebt geschoren en je gaat deo's spuiten... dan echt krijg je dat burning effect. Ook al zit er geen alcohol in, het kan nog steeds irriteren... want je huid is toch een beetje beschadigd na het scheren. En dan is zo'n roller echt veel fijner. Ik vind die sticks van, um, hoe heet dat ene merk... Um, oh ja, uh, die sticks van Rex uh, Rexona die je zo kunt draaien, die vind ik ook echt super fijn. En um, ja, die zijn gewoon heel verzorgend en het brandt niet op je oksels. Uh, sommige mensen leggen een verband tussen borstkanker en spuitdeo's. Um, ja, ik heb nog nooit echt een onderzoek daarover gelezen of me daarin verdiept, dus ik zou het niet kunnen zeggen. Maar er zijn wel onderzoeken die dat uitwijzen. Ik weet niet of ik het moet geloven, maar ik vind sowieso rollers of sticks, vind ik gewoon veel fijner. Want het uh, zorgt veel meer en het voelt veel fijner aan na het scheren. Het is veel verzorgender. Maakt overigens niet uit welke kant je opscheert. Met de haarrichting in. En daarna tegen de haarrichting op. En dan weer met de haarrichting mee. <laughs> en het maakt echt niks uit of je ja, voor de rode beeldjes of wat dan ook. Um, daarnaast moet je. Want ik, ik scheer echt alle kanten op. En mijn oksel zien er gewoon fantastisch uit. En toen ik rode beeldjes had, probeerde ik echt alles uit. Maar het, maakt, ja, het maakte eigenlijk niks uit. Als jij last hebt van dat je snel rode beeldjes krijgt en dergelijke na het scheren, vooral, um, scher dan vooral niet te vaak. Stel het gewoon een weekje uit en ga dan nu weer verder. Want je huid moet gewoon herstellen en wacht dan gewoon tot die beeldjes weer weg zijn. Um, wat ook zou kunnen, uh, waardoor je van die beeldjes krijgt, is uh, dat je bijvoorbeeld uh, je bh's iets vaker moet wassen. Of dat je juist gevoelig reageert op een wasverzachter of een wasmiddel. Daarmee kun je een beetje afwisselen en kijken hoe je huid daarop reageert. Misschien is dat wel de oorzaak, dat je gewoon heel Heel erg gevoelig reageert op het parfum dat wordt gebruikt bijvoorbeeld. Dat heb ik namelijk ook wel gehad. Dat is een bepaalde variant van wijn waar ik niet goed tegen kan. En de rest is gewoon prima. Uh, maar één soort kan ik echt niet goed tegen. En dat is die, uh, die blauwe. Ja, dat, ik weet niet. Als ik dat gebruik dan uh, zie ik gewoon onder mijn ook die rode beeldjes en dergelijke. Dus uh, ja, er zal wel iets in zitten waar ik niet zo goed tegen kan. Je hebt natuurlijk ook heel veel spuitdeodorant. En ik snap dat je het fijn vindt om deodorant te spuiten. Maar er zit vaak alcohol in. Eh, niet altijd overigens. Maar ja, het is toch harder voor je huid. Het is heel koud. En um, ja nadat je hebt geschoren, zo'n spuitdeo, is gewoon minder fijn voor je huid. Dus probeer het gewoon eens uit. Ga over op zo'n roller of op zo'n stick. En kijk of dat een beetje bevalt. Ik heb wel zo'n um, deodorant in mijn tas zitten voor echt voor noodgevallen. En deze is mooi klein van Nivea. Invisible voor black and white. Ja, natuurlijk geeft hij witte strepen, want elke deodorant de geeft witte strepen. Het maakt niet uit of het voor zwart of voor wit is. Uh, het is eigenlijk gewoon bullshit. Dus, maar deze is lekker klein en gaat lang mee en hij ruikt ook wel aangenaam. Dus deze zou je altijd nog voor noodsituaties, als je echt zweet, zou je deze nog voor noodsituaties in je tas kunnen stoppen. En wat ook belangrijk is, is de soort douchegel die je gebruikt. Um, misschien zweet je veel of um, ja, heb je het gevoel dat je dat het erg ruikt als je zweet. En dat heeft allemaal met bacteriën te maken. En um, dat heeft ook met die rode beeldjes te maken. Want als je hebt geschoren, je hart is beschadigd. is dus je hart heel erg vatbaar voor bacteriën die die ontstekingen kunnen veroorzaken. En wat je daartegen kunt doen is bijvoorbeeld een antibacteriële zeep gebruiken. Ik vind deze van Unicura, de handsoap, de soft one. Die vind ik echt super fijn. Die, um, ja, die doodt ook bacteriën, zorgt voor een neutraliserende geur... En je ruikt altijd super fris. En het gaat dus bacteriën groeien ook tegen. Dus het zorgt er ook voor dat je minder snel stinkt als je transpireert. Ook wel een fijn idee. En um, ik vind het heel erg fijn dat het mijn huid rustiger houdt. En uh, doordat ik met deze zeep me was, heb ik ook echt veel minder last van rode en dergelijke. Dus ik uh, zou dit ook echt zeker aanraden. Mocht je nou heel erg gevoelig reageren op alle deodorants, dat kan natuurlijk. Ik zou eens proberen om een, uh, ja, een tijdje te stoppen, om te kijken hoe het dan gaat. En wat je ook kunt gebruiken, in plaats van deodorant, is talpoeder. Uh, ik vind deze van Zwitserland heel erg fijn. Je hebt hem ook van allemaal andere merken. Gewoon eten als eigen merk. Maar ik, <laughs> ik hou gewoon van die Zwitserl geur. Die is zo fijn. Uh, je kunt het op een watje deppen. Dit, dit talppoeder. En dan zo onder je, uh, op je arm uh, ja, onder je oksels drukken. En um, dit werkt ook als deodorant, want het uh, neemt het vocht, de transpiratievocht neemt het op en het is echt super zacht voor je huid. Dus uh, mocht je echt helemaal niet kunnen tegen alle deodorant of wat dan ook, of zit je echt in een crisis en je weet niet meer wat je moet gebruiken, dan is talpoeder gewoon een hele goede optie, omdat het super zacht is voor je huid en het neutraliseert ook de geurtjes. En ja, het is natuurlijk wel wit. Dus pas op met zwarte kleding. En het stijft natuurlijk ook wel enorm. Maar um, het werkt gewoon heel erg zacht. En um, ja, het is ook fijner voor je huid denk ik dan al die andere deodorants. Waar veel stoffen in zitten waar je eigenlijk geen benul van hebt. Uh, dit waren eigenlijk de tips die ik voor je had. Met betrekking tot uh, ja, oksels en mooie oksels. Um, ga er gewoon mee aan de slag. Kijk een beetje wat voor jou werkt. Probeer wat uit. Als je echt heel erg zo'n reactie hebt. Onder je ook van allemaal beeldjes en roodheden. Um, ga dan gewoon iets minder scheren. Probeer het dan anderhalve week gewoon even loslaten. Niet scheren. Geef je huid de tijd om weer een beetje ja, op rust te komen. En als het dan minder is. Probeer dan weer zachtjes aan te gaan scheren. Zorg dat je huid um, een beetje verweekt. Dus, dus uh, doe het als allerlaatste onder de douche. Uh, verwissel regelmatig van mesjes. Want bottenmesjes zorgen ook voor snellere irritatie onder je armen. En sowieso scheermesjes zitten echt vol met bacteriën. Dus zorg sneller voor ontstekingen onder je oksels waarvan je die bultjes krijgt. En probeer uit wat voor deodorant voor jou fijn is. Want een deodorant maakt ook echt super veel uit. En die, ja, die van Oderex, die vind ik gewoon heel erg fijn. Ze hebben verschillende soorten. Ik vind ze eigenlijk allemaal fijn. Ik kan geen... Uh... Ja, ik heb dan nu de ver, verzorgende zachte. Maar die anderen zijn ook gewoon echt prima. En die werken gewoon heel erg fijn, ook tegen transpiratie. En als je snel transpireert, je hebt het gevoel dat je echt veel meer transpireert dan anderen. Uh, dan kan het ook een oorzaak zijn dat je sneller uh, bultjes hebt en dergelijke. Ga dan langs de huisarts en kijk of die iets voor je kan betekenen. Wellicht zit er toch meer achter dan je zou denken. Uh, nou, ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop echt dat je er iets aan hebt gehad. En uh, laat me als jij nog andere tips hebt of dingetjes die voor jou heel goed werken, want dat hoor ik natuurlijk graag. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik je de volgende keer. Bedankt voor het kijken.